In de richting grafische en digitale media focussen wij vooral uh, op een totaalpakket, maar het allerbelangrijkste is het onderzoek. Dat ze weten wat er bestaat, wat dat ze kunnen, wat dat hun mogelijkheden zijn en dat ze van daaruit kunnen beginnen om hun eindresultaat te maken. Vanuit het vak professionalisering werken we eraan om van elke persoon een zelfstandig, creatief en onderscheidend iemand te maken die klaar is voor de professionele wereld. In de grafische en digitale media krijg je een brede basis van alle programma's die in deze sector worden gebruikt. Je wordt dus echt klaargesteld voor de bedrijfswereld. grafisch en digitale media, wordt je echt ondergedompeld in de praktijk en zoeken ze samen mee met je naar creatieve oplossingen.